Hallo iedereen, goedemiddag. Welkom weer bij een nieuwe video op ons kanaal. En welkom bij een nieuwe vlog. Het leek ons leuk om weer eens een keer een zo'n dagelijkse vlog voor jullie op te nemen. Want ik heb het gevoel dat het alweer best wel een lange tijd geleden is. En ik zit nu nog thuis. Maar ik heb zo meteen met Tara afgesproken op het station. Want we hebben vandaag twee events op de planning staan in Amsterdam. Ik heb trouwens deze dagen een hele gezellige en speciale gast. Namelijk Rama. Kijk hem dan lekker liggen. Dit is de kat van mijn ouders. En ik ben een paar dagjes gewoon op hem aan het oppassen. Kijk hoe lekker fluffy die is. Ook hoi vanaf mijn kant. Ik ben heel even een koffiebreak aan het nemen op dit moment. Want ik heb net twee video's opgenomen. Tenminste niet volledige video's, maar delen van video's die binnenkort online komen. Maar die gewoon meerdere dagen nodig hebben om te filmen. Ik moet zeggen ik ik het laatste echt lekker veel inspiratie heb. Dus van alles waarvan ik denk, dit wil ik filmen of dit wil ik doen. Uh, heb ik zoiets van, dat ga ik gewoon lekker doen. Dus dat gaan jullie binnenkort zien. Als je ons Endless Weekend NL account nog niet volgt op Instagram, doe dat dan zeker. Want daar geven we wel wat meer behind the scenes. Ik ben nu heel van aan het chillen. Dan ga ik me straks heel even omkleden. Want ik vind dit wel heel erg casual om straks... Naar een event te gaan uh, samen met Larissa. En ik heb ook wel echt heel erg een glim gezicht. Omdat het zo ontzettend warm is. Even mijn make-up fixen straks. Omkleden en dan uh, ja, lekker met Larissa Amsterdam in. Zo ik heb me omgekleed. Dit pak heb ik aangetrokken van Ted Baker. Deze laarsjes van Sasha En dan deze riem. Er um, komen alleen best wel wat kreuken in. Omdat het gemaakt is van katoen. Dus ik ga nog eventjes die kreuken eruit halen. En dan ben ik wel klaar om te gaan. Ik heb maar even een badjas aangetrokken. En uh, ik ga de kreukels proberen uit te halen met deze stomer. Wish me luck. Zo, so, die kreukels zijn eruit. Dan ga ik nu naar Larissa toe. gekomen in Amsterdam met daar en het is lekker gezellig druk zoals lekker je kan zien. Druk, ja. nou, we lopen in ieder geval in het centrum en we zijn onderweg naar een persbureau dat wat verder op het bureau kind zit, want die hebben een open dag en dan gaan we even kijken uh, wat voor leuke dingetjes ze hebben. Dus dat is afspraak nummer 1. Wij zijn nu net naar buiten aan het lopen op zoek naar vervoersmiddel voor het volgende event. We hadden eigenlijk het plan om een scooter te nemen van Felix. Felix toch? Felix. Felix, Felix. Oh. Maar um, die was niet beschikbaar. Wat ik hier heb zijn twee goodie bags die we net hebben gekregen. Super leuk. Ik zal even laten zien. Dus we hebben allemaal mooie spulletjes meegekregen. Super bedankt daarvoor. Dus uh, ja, nu gaan we waarschijnlijk eventjes een trammetje pakken. Want het regent en uh, loof is ook even geen bloed. Oh, je bent ook zo lief, hè? Hè? Hm? <laughs> hey. Wat ben je allemaal aan het doen nou met die kop? <laughs> Ik ben één seconde thuis en moet je kijken naar haar broek. Oh my god. En Rama, allemaal fluffjes van jou. Oh. Oh. Oké. Okay. Oh. Dit was misschien niet de allerslimste slaasje. Ik ben een beetje inventief aan het doen omdat ik gewoon te lui ben om het statief te pakken. Maar volgens mij werkt dit wel. Ja. Oké, okay. we waren net geweest naar het event van Maria Nila's, een heel mooi vegan merk. En dat draaide om de maskers met kleurtinten erin. Waarmee je dus tijdelijk een kleurtje aan je haar kunt geven. En deze heb ik al een keer eens eerder gebruikt in donkerbruin. Om zeg maar die uitgroei dan weg te werken. En het werkt super goed. Een review ervan vind je in de beschrijving. Want die hebben de rest en ik al een tijdje geleden geschreven. En dit event draaide eigenlijk om de nieuwe kleurtjes. Waarmee je dus ook een beetje kan mixen en matchen. Zodat je ja, iets leuks hebt Of iets passends hebt voor jezelf. Dus dit is bijvoorbeeld de cherry red. En dan heb ik hier nog een peach en een lavender. Dus we hebben gewoon drie van deze gekregen. Dat is echt super cool. Heel erg leuk om mee te experimenteren. En we hebben daarnaast natuurlijk ook nog onze eigen creaties meegekregen. Die we maakten tijdens het event. Dus ik heb er een aantal gemaakt. Ik heb een mix gemaakt met een bruine kleur. Dan heb ik ook nog eentje met wat meer roodbruin. Uh, dan heb ik nog blauw meegenomen. En. Zwart-blauw. Dat lijkt me wel heel erg cool om even mee te experimenteren. En het is echt super fijn uh, voor je haar. Het maakt het gewoon echt super zacht. Ik ben sowieso heel erg fan van dit merk. Dus ik dacht ik laat nog eventjes aan jullie zien wat we hadden meegekregen. Zoals je ziet heb ik mijn badjes alweer aangetrokken. Dus ik ga gewoon even lekker chillen op de bank nu. En even met mijn voet omhoog. Of misschien ga ik even een voetenbadje maken. Want uh, ja... Ik heb heel erg last van mijn voeten, omdat ik de hele dag op hak heb gelopen. Zo, moet je dit zien trouwens. Het lijkt wel een of andere Bob Ross tekening. Zo. Want dit is gewoon eigenlijk de ondergaande zon. Oh, zo mooi. Zo, we zijn inmiddels naar mijn badkamer verhuisd. Want het lijkt me wel heel erg leuk om in ieder geval een van de drie kleurtjes die ik vanmiddag op het event heb uh, zelf heb gemengd. Om die uit te proberen in mijn haar. Want zoals je wel kan zien... Uh, ik heb bruin haar, maar aan de onderkant heb ik weer wat lichtere plukjes. Dus ik dacht, daar kan een van die haarkleuren wel um, redelijk duidelijk nog zichtbaar op zijn. Dus het leek me leuk om dat, ons de gedeelte van mijn haar onder handen te nemen. En ik zit de meeste twijfelen tussen de uh, paarse verf die ik heb gemaakt... of uh, deze variant is net ietsje blauwer Ik denk dat ik gewoon voor deze kleur ga Want die zit ook net ietsje minder in En mocht ik net niet genoeg hebben voor al mijn haar Dan doe ik gewoon nog een klein beetje van dit erdoorheen. Officieel gezien moet mijn haar eigenlijk gewassen zijn En uh, moet ik het daarna uh, handdoek droog maken Maar omdat het nu alleen om de puntjes van mijn haar gaat En ik niet heel veel zin heb om helemaal onder de douche te stappen Ga ik gewoon een beetje mijn haar uh, lichtjes nat maken Dan weer een klein beetje droog En dan gaat het kleurtje erin Let's do this Net dat ik dus inderdaad um, de verf ook wat hoger in mijn haar heb gedaan. Dus dat ik wel waarschijnlijk mijn hele haar moet gaan uitwassen. Want anders lukt het niet. Um, maar goed, ik hoef het niet zo erg lang in te laten. Namelijk maar 3 tot 10 minuten. Dus ga ik ga eigenlijk gewoon voor de 10 minuten. Omdat mijn haar zo donker is. En omdat ik natuurlijk wel wil dat je het een beetje kan zien. Dus mocht het die 10 minuten over zijn, dan ga ik het uitwassen. En Wanneer het erna dan gedroogd is. Dan ga ik je dit resultaat laten zien. Hey hoi. Het is inmiddels de volgende dag. Ik kreeg gisteren mijn haar namelijk niet zo heel erg goed droog. En tegelijkertijd kon ik ook echt niet uit mijn woorden komen. Omdat ik best wel moe was. Dus ik dacht volgens mij is iedereen's leven beter. Als ik gewoon eventjes wacht. En de volgende dag de camera weer aanzet. Zodat ik een beetje uit mijn woorden kom. Um, ik moet heel veel me helpen. Moment. Ja. Kom dan. Lol. Ik moest meneer eventjes helpen onder die deken te liggen. Ze oh, is schattig. Anyways, om weer on topic te zijn: mijn haar. Kijk, je kan het echt wel. Je ziet het. Wauw. Ja, je ziet het heel erg goed. Oké, okay, ik moet toegeven dat ik gisteren niet een hele goede before-foto of filmmoment uh, heb gefilmd voor jullie. Maar ik kan je in ieder geval vertellen dat mijn haar een beetje weer blond aan het worden was. Want nog niet alle blond was er laatst uitgeknipt. En als je nu zo kijkt, dan zie je echt wel van die rode momenten hierin zitten. Ik had eigenlijk in mijn hoofd dat het wat meer paars zou worden. Maar ik denk omdat mijn haar zo donker is en het al een hele rode gloed van zichzelf heeft, dat het gewoon wat meer het rood heeft gepakt. Kijk, en hier zie je ook echt wel zo'n mooie rode gloed erin zitten. Ik vind het wel echt heel erg leuk. Het is heel subtiel, maar I love it. Dus dit blijft er nu een aantal wasbeurten in zitten. Want het gaat er gewoon weer helemaal uit. Ik denk als het helemaal eruit is, dan ga ik die andere kleur proberen. Die is wat meer blauw en wat cooler. En uh, mocht ik dat doen Ik zal het denk ik wel even op mijn uh, Instagram stories delen Dus zorg er zeker voor dat je me volgt Ook op Instagram Zorg ook voor dat je Tara volgt op Instagram Vinden we ook heel erg gezellig Dit is even het resultaat dat ik met jullie nog wilde delen Om deze vlog af te sluiten Ik hoop dat je het leuk vond om weer eens een keer een dagelijkse vlog op ons kanaal te zien Geef hem vooral een duimpje omhoog Als je hem gezellig vond En laat me eventjes in de comments weten wat je ervan vond En dan wil ik je heel erg bedanken Voor het kijken naar deze video Extra video overigens en uh, dan zien we jullie heel snel weer terug in de volgende video op ons kanaal. Doei!